Hoe vaak maak jij gebruik van de principes van overtuigingskracht? Waarschijnlijk vaker dan je zelf denkt. Of je dit nou bewust of onbewust doet, iedereen maakt gebruik van deze principes. Je weet vast nog wel een situatie waarin het wel werkte of waarin het weer niet werkte. Dit heeft alles te maken met het doel. Waarom wil je eigenlijk overtuigen? Je kunt het op een persuasieve manier overtuigen en op een informatieve manier. Ik ben Anita en ik zal jullie samen met mijn collega Jesse meer vertellen over deze twee manieren van overtuigen. Stel je wilt tijdens het teamoverleg voorstellen dat jij en je team een training presenteren moeten volgen. Af en toe heb je plaatsvervangende schaamte als je jou en je team een presentatie ziet geven. Je hebt al wat offertes aangevraagd en je moet alleen hen nog overtuigen van het belang van de training. Je weet dat een aantal collega's de training niet ziet zitten. Zij werken er al meer dan 10 jaar en vinden dat ze prima kunnen presenteren. Zij hebben zo'n vaardigheidstraining echt niet nodig. Je doel is dus niet alleen om mensen te informeren van het nut van de training. Wat je ook wil, is dat zij daadwerkelijk de training gaan volgen. Overtuig jij de manager en de meerderheid van de groep van het belang van de training? Dan gaan jullie de training ook echt doen. In het voorbeeld van Jesse hebben we dus te maken met een persuasief overtuigd doel. Om dit nog iets makkelijker uit te leggen, gaan we even overschakelen naar het Engels. In het Engels heb je namelijk twee woorden voor overtuigen. De eerste is to persuade en de tweede is to convince. Deze betekenen allebei overtuigen, maar ze betekenen net iets anders. To convince gaat over informatief overtuigen. Je wil door middel van argumenten bijvoorbeeld uitleggen wat jij een goede presentatie vindt. Deze manier van overtuigen gaat dus vooral over wat je denkt. Je wil door iemand te informeren, zorgen dat zij of hij hetzelfde denkt als jij. Persuasion gaat over het aanzetten van iemand tot actie. Je wil in dit geval je collega's niet alleen informeren en van jouw mening overtuigen, je wil ze zo enthousiast maken dat ze ook daadwerkelijk de presentatietraining willen volgen. To Persuade koppelt dus wat je denkt aan wat je doet. Dit is het startpunt van onze gezamenlijke videoreeks over de zeven principes van overtuigingskracht. We focussen ons hierin dus op de tweede betekenis van overtuigen, to persuade. Amerikaanse wetenschapper Robert Giardini heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar de invloed van menselijk gedrag op de keuzes en beslissingen die we maken. Hij heeft het samengevat in de zeven principes van overtuigingskracht. Wederkerigheid, commitment en consistentie, sociale bewijskracht, sympathie, autoriteit en schaarste. Hier is na lang onderzoek nog een zevende aan toegevoegd. Het beïnvloedingsprincipe van eenheid. Wil je nou meer leren over Cialdini? Kijk dan vooral naar onze training Bewust beïnvloeden. Je hebt nu geleerd wat het verschil is tussen to persuade en to convince. We hopen dat we je hiermee niet alleen hebben geïnformeerd, maar ook hebben overtuigd om je te abonneren op ons YouTube kanaal.